Welkom bij Iedereen kan haken We gaan vandaag een hartje maken En uh, je hebt heel weinig hiervoor nodig Een haaknaald, ik gebruik graag uh, haaknaald nummer 6 Een bolletje wol, gewoon van de Vibra. Een stopnaald, Met een beetje naar een grote opening En een schaartje En die hartjes ja, die, die zijn heel makkelijk met de magische ring. En dat zal ik heel rustig uitleggen. Je kan het ook met de gewone opzetlus doen. Maar probeer even mee de magische ring te maken. Als het, om het duidelijker te laten zien heb ik even witte wol gepakt. En we beginnen met de magische ring. Je pakt een bolletje wol. Uiteinde... Hou je over je hand heen, dan pak je je bovenste twee vingers en dan draai je hem schuin over je vinger heen en de bol hou je aan deze kant. Dan steek je je haaknaald onder die eerste door en dan pak je gewoon die tweede lus even op. En dan draai je hem een beetje. Maar waar die bol aan zit, daar haal ik je gewoon een losse mee. Even goed kijken, ja. En dan heb je je magische ring al klaar. Je houdt een beetje je duim hierop op. Je hebt hier al een, een losse opgezet. En dan moet je nu nog twee losse haken. En dan pak je nu twee draden op je haaknaald. En dan maak je drie dubbele stokjes in de ring. Dus 1, 2, en nog een dubbel stokje. Dan ga je 3 gewone stokjes maken, dus, dus één keer de draad over de naald. 2, en dit is 3, even wat meer wol pakken, en omdat we nu al onderaan zijn pak je nu een stokje aan de onderkant. dan ben je al op de helft dan ga je drie gewone stokjes maken en op het laatst doe je weer drie dubbelen en dan ben je al bovenaan en dan hou je een beetje het touwtje aangetrokken en dan kan je de ring daarmee sluiten en om het hartje te sluiten doe je nog drie lossen 1, 2, 3 en die zet je vast in de ring met een halve vaste, dus de draad doorhalen en meteen weer dan moet ik hem niet laten schieten door het lusje en dan trek je weer even aan die lus je moet, ja, ik moet mijn duim even erop houden om goed strak te trekken en wil je het hartje ophangen dan trek je even die lus zo door en dan kan je dat hartjes ophangen en wil je hem gewoon afwerken dan trek je gewoon verder aan de lus En je hebt een hartje met de stopnaald. Werk je hem aan de achterkant af, en zo kan je nog veel meer hartjes maken in allerlei kleurtjes. Kijk, deze heb ik hier een te los, maar is dit ook een leuk hartje en hier een mooi hartje en ik zou zeggen abonneer je op uh, youtube daar uh, staat iedereen kan haken en uh, ja, je kan ook van die mooie hartjes maken bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer